Wie had hem Pak daar. die kaaije boven? Ik Goed zo. Ja, Hij is niet helemaal shit, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. heb hem. heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Nog heb hem. Ik heb let's Ik heb hem. Ik heb hem. Ik ben Andreas. Ik vandaag zijn er enorm veel tripfights geweest. Hopelijk gaan jullie de video leuk vinden. Laat zeker van een like achter 30 likes en misschien zelf 50 likes. Dat zou ook wel awesome zijn als ze dat kunnen halen. Vorige video hebben we het kunnen halen, dus misschien ook deze video. Abonneer ook zeker. We zitten al voor de 3.2k abonnees, dus uh, ja, abonneer ook even zeker. Check ook Jos zijn kanaal, hij uploadt altijd een ander perspectief van de fights dat we doen. Uh, dus mm -hmm. check ook zeker even zijn kanaal. En ik hoop dat jullie gaan genieten. Oh, goede oh, plek. Oh, Hallo? Oh, Fuck oh, oh, oh ja, ik ben gesprekd, ik ben gespreed. Oh, snel erachter. Ik ben beneden. Me too just boys. Let's go. Hier zaten we op te wachten. Ik heb er uh, Eentje oh. valt! Eentje is zwaar gevallen! Iemand ik, gaat voor de pot staan. Ik, ja, ik heb Top. Dus okay. hij heeft vol damage gepakt, hoor. Ja, ik heb hem afgehouden. Wauw. Well. Yeah. Uh, yeah. yeah. hij gaat hem opbouwen. Ja, let's That go. Ik heb hem. Cool. Ze staan gewoon met vier te bogen en ik ben nul keer geraakt. <laughs> ik ben net een paar keer geraakt. Maar eentje valt weer! Ja. Oh. oh, nee, nee oh, daar oh, oh, ik... oh, oh, oh. Oh, die op. Hij is vijf. 4. Vier. Oh, daar komen ze. Ik hoop het. Hey, hey, hey. Oh, ja, eentje is naar beneden of liggen? Pak moeder, neuk moeder, neuk moeder. Oké. Wat doet hij? Oh my Dood. god. Nee, niet doen, Joost. Oh, eentje, neem Nog... je z'n beneden, eentje. in. Oké, okay, ik blijf op Watch staan. Jullie twee pakken. Ja, dat maakt ook niet zo uit. Oh, nog iemand! Doldius, op een gegeven moment wist ik, ik wist dat ze iets gingen doen. Ze, die ze die blijven in als op te nee. blokken of zoiets. Ik heb geen idee wat deze guys aan het doen doen. Ik weet niet. Oplokken gaat dan heel lastig worden voor ze hier. Of ze bouwen zichzelf in. Ik weet oprecht niet wat ze doen. Ja, eentje heeft zichzelf ingebouwd. Hou het gewoon op de mensen die, uh, die, die dat niet doen? Jos blijf kutten. We zijn met twee hierop. Oh, Heerlijke man. mooi. Heb geen volgens mij. Hoppedijk, klik erop aan de fucking. Get kwikdrop! Ik ga ik ga in hem! Lekker, Lekker man! Ah. Oh. Oh. oh! Oh Oh nee, Jos zit alleen. Jos zit ons. -steek. Niet zo slim. Oké, okay, je hebt dood. Je... Jij moet jij een stuk. Ga maar. Wat doen we? No way, dat ze zo slecht zijn. Vier DTR. We, vi we zijn allemaal weg. Oké, okay, uh, Jos eerst. Jos, <laughs> stop. Dat was de eerste fight. En wij met z'n drietjes hebben het gewoon heel goed uitgespeeld. Ze zaten een half uur aan een stuk aan het bouwen van boven. Terwijl ze met vijf man waren. En toen als ze uiteraard naar beneden kwamen, deden ze allemaal rare dingen. Ze probeerden in te blokken, zichzelf op te blokken. In plaats van de fight echt aan te gaan. In ieder geval, wel gewoon een goede tripfight. Dit is een 6 man 6 DTR. Kijk even tot hoor. Je ziet er verder wordt iemand gelijk eens Ja ik zit prachtig hoor Oh jezus! Battle King, dieeeeee! Oh ik ben erin. ik ben regent! Ben je erin of niet? Ja erin, erin, erin, erin! Go, go, go! Go Go erin, erin, erin! erin. Kijk! We hebben niks, we moeten oploppen We Battle King, Battle King Oh ja inderdaad ze kunnen hier niks dit kunnen ze niet, hier kunnen ze niks Focus vooral die Battle King Laat ze niet inblokken. Ik ben op hem. Ja, jij gaat dus okay, niks doen, uh, oké? Uh, jij gaat dus even echt helemaal. Amy, ik steek met jou deze. Voor, pak vooral die Battle King, die Battle King is echt niet goed. Um, oké, okay, kom dus op. Niet alleen elkaar, worden. niet in elkaar, niet in elkaar. This guy. Ja, ik had hem. Ze droppen, waarom hij? Corpus is ook beneden, Corpus is ook beneden. Kom maar naar beneden Kom maar naar Ja wij zitten op Battle King met z'n drieën Ja inderdaad, hij is heel dood Battle King is dood, Battle King is dood Battle King gaat dood, Battle King gaat dood Battle King gaat dood, Battle King is dood, sowieso. Ik kan iemand van die guys die al op Battle King is, mij even helpen Kali, de Battle King is dood, Battle King dood Lekker Fight, fight, fight, boys, fight boys Ik zit op die SQ, SPQ. We pakken ze vies hard, sorry Alex ze kunnen reden volgens mij kunnen ze Redable? Oh, lekker, die heeft erbij, lekker, die heeft Lekker. Wie had hem Pak daar? die kei boven. Goed zo. Hij is niet helemaal shit, ik heb hem. Ja, Hij heb hem. Ik Ja. heb ja, hem. Ja, ja. heb hem. heb hem. heb hem. heb hem. Nog een, hem. Een, een. Ja, ja let's go. Er we een? Hele bar -chat bij. Ze hem. Ik Zijn, zijn, zijn hem. Ja. een, uit een gat. niet hem. zijn heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. kunnen zijn hem. Ik heb kunnen Ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb We Ik heb hem. Ik Ja, dat Ik Ik niet. Oh my god. We zijn echt dat zou ik ook in een keer! Jezus! Het volgende clipje is puur voor een faction-lid te goed. Oftewel Short. Die maakte een insane clutch in een base. En die wou ik toch nog even laten zien. Je ziet niet superveel van mijn perspectief. Want ik zit vast in een trap. Maar je hoort. En je ziet ook een klein beetje de actie. En echt, het was zo'n goede clutch. Dat ik hem toch even in de video wou doen. Ik, ik ga erop. Fuck hey, niet. Fuck it. Welkom. Ja lekker, sandwich, sandwich. Als, je nodig, als jullie het nodig hebben, ik dan springen. Die ik ik van doen. mij, ja, Alex. En jullie kunnen eruit peulen als het goed. is, want hij heeft blokken. We kunnen erin. Oh, Andreas. Uh, Kun je blijft daarbij vast. Kunnen we erin? We kunnen er nog uit, Shoot. Ja, maar ik kan. Ja, ik kan, je je kan, kan het. Ook, ik kan proberen om eruit te komen. Ja, we zijn er. Pak die belasting. Ik ben ingeblokt hier. Dus ik ben net te laat. Ik ben er ook in gejammerd, ik was net te laat. Yo, je kan Wie bij mij in Ik ben geband voor 14 dagen. Yo, um, kijk eens of ik Bart effects krijg, iemand? Uh, nee, nog geen. Kan, iemand, kan een Bart la lager komen? We hey, moeten ik er wel voor zorgen dat we met Envoy wel weggegaan. Ja. Oh? Ja, Andreas, ik kan proberen het. Te... Een Bart wow. moet lager komen, bro. Waarom werkt die pull niet? Wat is dit? Ik ben in, ik ben in Andreas. Top, hou okay, even. Op, ik probeer op. ook in te komen zometeen. Ik moet nog even wachten. Nee, pak eens een boy, je moet een bal naar beneden, nee, Ah, oh, fuck. Ja, ik ben, ik ben, ik er ben er helemaal opgeblokt. Ik ben er bijna in, in 12 seconden. Andres, je moet die guy stikken, man. Battle King komt erachter jullie nu, pas op. Ik ben er ook bijna in, hou ze weg bij dat gat. Ja, Andres, ik zit, ik, hij gaat weer inkomen, mijn Andres. Kijk eens of jullie effects krijgen nu. Just okay. go, stikken. Ja, ik krijg een. Ja, ja oké, okay, Jost, nice. Ik kan hier nog hampen, Ik kan hier nog v nee, Ik oh. word worden boys, ik word getweven. Ja, ik heb geen. Ik, ik heb geen barset meer. Wat? Ba cool, cool ik niet. Fizly, geef shit, geef shit, geef shit. Krijg je het? Ja, ja, nee. we krijgen het. Ik niet. Oh fuck dan. Oh, oh, oh ik ben want... eruit. Oh nu nee, zit ik al. Fizly, geef helpen, hoe is het? Geef je ja, hoofd Ja, ik, ik heb goed zien. streng, oh, streng! Heb je, heb je, heb je. Ik word gebald. <laughs> ja, ik zeg het. Wacht, waar, waar, oh, waar oh, zit oh, jij Joost? <laughs> ja, ik zit hier in een random. Je is dat nog geen oh my god. Maar ik ben opgegaan proberen ook. Uh, ik zit hiernaast, je heb je gaps nodig of niet? Alex, geef wow, mij gaps. Wow, gap. Wacht, Alex, heb ik gaps voor mij. Ik heb dubbele party nodig, snel! Shoot, gaps nodig of niet? Ja of nee? Kijken. Nee. Quincy, waarom maai je omhoog? Ik ben Alex, hij heeft Deze banken. Ja, ja. ja, ik ben aan het kijken waar ik het beste Bart heb gegeven. Short nu. Short, probeer tegen fence gate hier aan te fighten. Kom precies, loop buiten. Zit Propeer hij bijna de track weer? Oh. Ze rennen voor mij in de 2v1, wauw. Ja, ze hadden 2v1 er nu weer. Yep. Shoot, kunnen wij daarbij of niet? Of is het <laughs> geen vallen? Ja, nou, nee, ik probeer er ook bij te komen nu, maar dat wordt er niet. Precies, liep net hier. Ik nou, ik niet? Uh... Maar die hoort niet in de hè Nee, weet ik. Ik had hem net gerekt en was gekeken. Oh, je shoot even weer iemand. Lezen. Lekker, shoot. Sure. Wees even stil, jongens. Shoot is echt aan het richt. Hoeveel dit jaar zijn ze? Eh, uh, vijf. Dat oh, wordt Ze zijn maar met 2, dus je kan niet ietsje pakken de hele tijd. Ja, je moet lager gaan, Quincy, je moet lager gaan. Ja, ik ga lager, ik ga lager, Pak hem. En hou die shift ingedrukt. Oh, ben ik ben een Ik heb één weer gedronken. Laat hem, laat, laat, laat hem, ah, oké, okay, top. Shoot, shoot. Ik heb ze opgepakt. Joost, waar ben jij? Gompjesus, ah, komt naar mij. Gompjesus, kom richting mij. Wacht. Waar ben jij Joost? Ja, ik zit hier. Ik zit in een. Ik zit in een soort splieef. Ik ben helemaal mezelf, ik mezelf door een gat gemanoeuvreerd ge. ge, ge, ge of zo. Ja. Oh, kijk Guys bij mij. Oh, Juni, wat doe jij? Mak mee meegitten. Ik heb regen nodig, regen, regen, regen. Oh, ik heb Lekker. hem! Oh ja. Ja, help maar ja, wij zien. Niet zitten. hun fighten, niet Lekker shoot heeft er Dat weer, een. Kijk vloed, hier, ik zit hier zo. Als je ja, je ik, weet en... ik weet het. Ik weet het, je kan via uh, daar download... naar... Oh, ik heb een ruitje, ja, ik precies. krijg geen effecten. Oh, kun je ze eens zien Je moet een 1x1 inpeulen en vanuit die 1x1 1 kun je weer hier inpeulen. Dan ik ga uit. je niet trappen. Oh my god, Sjoerds. Ik heb ze gedestrooid. Ik lekker uit. Iemand staat bij mij. Iemand... Waar ben je? Ja, ik sta buiten. Oh. Het staat er maar niet uit te worden. Lekker. Ja, er zit iemand achter. Het ja. is toxicolore. Eerlijk. Ik oh, heb ze allebei weer gedropt. ik ben alweer. Gust. Het is toch erg? Oh, die guy hard, jongen.